Zo, hele, hele, hele lieve YouTube-kijkers, goede zondagmorgen. Welkom bij de Stofjes. Goeie. kunt u wel nou merken dat het, de, de temperatuur buiten kouder is. Want nu nou bestaan de rampjes. We de aanjagen aan kan zetten. Maar goed, bij deze, hij staat aan. Oh, goddetje. Hoppa. Nou. Wauwie. Geen lekker vandaag. Ik had, uh... Ja, ik had, uh... ik had een goede run erin zitten. Weer een uh, leuke tijd ook. 6, gemiddeld 6 minuten 14 per kilometer. Ja, daar ben ik weer tevreden over. Ik denk toch dat, uh... De temperatuur ook wel een dingetje geweest. Ondanks uh, dat ik zelf uh, zoiets had van de uh, temperatuur vorige week of zo, twee weken terug, dat was eigenlijk nog best wel te doen. Is uh, morgens vroeg, wel aardig. Maar uh, blijkbaar heeft dat toch meer invloed dan, uh, dan ik dacht. Maar goed, uh, geeft niet. Het was lekker. het was lekker. Hij hey, voelde, voelde ook lekker. Uh, naast het rondje was natuurlijk wel redelijk, uh, uh, die was wel wat langer, die had iets sneller gemogen, maar al met al, uh, uiteindelijk het gemiddelde was uh, ja, zoals ik al zei, 6 minuten 14. Maar dat vind ik niet slecht. Daar kan ik wel mee leven. Dat vind ik altijd uh, beter dan uh, 6 min 28 of zo of uh, 6 Ja, 30. Ja, dan, uh, dat weet ik niet. Maar. En uh, ik denk dat dit dus inderdaad toch wel te maken heeft met die ondergrond, wat ik vorige week al zei. Dat die ondergrond zo, zo zacht was en heeft uh, een paar keer geregend. Dan is de ondergrond weer, uh, weer hard, waar ik een beetje naar boven moet en je glijdt niet meer zo snel weg met je voeten. Dus uh, ja, uh, dat. En uh, ik denk dat het erover mee te maken heeft. Dus uh, langzaamaan kom ik, uh, ik daar aan waar, waar het erin gezeten heeft, waarom dat bepaalde tijden zo tegengevallen waren. zijn. Door, nou ja, door het wegleiden van je voeten, blijkbaar. Geen grip, te weinig grip. kun je moeilijk afzetten. Ja, dan krijg je dat. Dus. Uh, ja. Ja, al met al uh, moet ik uh, zeggen dat ik uh, vandaag wel, uh, wel tevreden ben. Ik ben nu al onderweg trouwens weer naar de fitness. Gaat, dat gaat nu nog. Ik ben uh, vroeg. Het is nu kwart over negen of twaalf over negen, om zachter uh, te zijn. En, uh, dus ja, dan kan ik even een uurtje doen. Het dus kwart over tien, half elf. Nou, dan uh, is het uh, naar huis, omkleien en dan uh, rond, uh, ja, rond uh, half twaalf uh, naar, uh, naar Juliana. Dan gaan we weer voetballen. Thuiswedstrijd, Corion. Met de mes tussen de tanden. Je moet natuurlijk even afwachten hoe dat het uitpakt. Ik ben toen van andere factoren soms afhankelijk. Maar, Maar... ik denk wel dat het goed komt. komen. Enfin, we zullen het wel zien. Zometeen in ieder geval eerst even lekker fitnessen, een rondje doen. Met zo'n programma. Die ik dan uh, uiteindelijk ook weer deel op Insta. Trainingsarbeid ook opzetten mijn lopen gegevens staan allemaal op Instagram ook onder de stofjes dus ook daar ben ik te vinden met, met mijn loopgegevens algemene staat gemiddelde Prachtig. Zeg maar, uh, hoogteverschillen die erin zitten. Uh, ja, ik van alles. Eigenlijk van alles wat je maar een beetje kan meten, dat, uh, dat staat daar uh, dan in. Nou, we zijn aangekomen bij de fitness. Dan gaan we even de auto parkeren. Vakkie. Applakee. Ja, ik sta aan het vak. Nou, ik zou in ieder geval zeggen: als je deze leuk vindt, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Blauw duimpje, duimpje omhoog, want het zijn niet meer blauw, had ik begrepen. Ik heb nu een dag gekeken, het zijn niet meer blauw. Duimpje omhoog, abonneren op dit kanaal. Ik zie ik volgende keer terug. Ik zou in ieder geval zeggen: tot de volgende keer. Ik zeg tjoe.